Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de ziekte van Crohn. Aan het einde van deze video weet jij waar het lichaam de fout in gaat, wat de symptomen en de gevolgen zijn en waarom er bijna nooit wordt gekozen voor een operatie, terwijl dat wel geldt voor het broertje van deze ziekte, colitis ulcerosa. De ziekte van Crohn behoort tot de inflammatory bowel diseases, IBD, samen met colitis ulcerosa. Deze twee aandoeningen hebben heel veel overeenkomsten, maar het zijn wel echt verschillende aandoeningen met ook een andere behandelstrategie. De ziekte van Crohn komt in het hele maagdarmstelsel voor, van mond tot kont, zoals wel eens gezegd wordt. En het kan op elke leeftijd ontstaan, maar we zien het het meest tussen de 15 en de 25 jaar. Het ontstaat als het afweersysteem wordt getriggerd door darmbacteriën. Op zich niks geks, maar de reactie is zo heftig dat het leidt tot verwoesting van de lichaams eigen weefsels. De darmbacterie kan normaal de darm niet in, echter nu gebeurt dat wel en gaat het afweersysteem aan de slag. De macrofaag fagocyteert de bacterie en presenteert die aan de T-helpercel. Deze gaan signaalstoffen uitscheiden die we cytokines noemen, zoals interferon en TNF-alpha. Hierdoor komen er nog meer afweercellen op afgerend, waardoor er een echte oorlog uitbreekt. Hierbij komen allerlei stoffen vrij die uiteindelijk ook allemaal schadelijk zijn voor ons eigen weefsel. Dit leidt tot de ontsteking, ook wel inflammatie genoemd, vandaar de naam inflammatory bowel disease. Dit is eigenlijk ook precies hoe een normale afweerreactie werkt, maar op de een of andere manier gaat de reactie hier nu veel te ver in, hierdoor komt er een massale ontsteking en wordt uiteindelijk dus ook het lichaams eigen weefsel vernietigd. Waarom dit gebeurt bij mensen met de ziekte van Crohn is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is het een mix van genetische aanleg en omgevingsfactoren. Ook is het niet precies duidelijk waarom de afweerreactie zoveel heftiger verloopt dan je ziet in gezonde mensen. Deze ontstekingen kunnen in het hele magdarmstelsel zitten, maar het meest zien we ze hier, aan het eind van het ilium en aan het begin van het colon en helemaal aan het einde bij het rectum. Wat typisch is bij Crohn is dat het op meerdere plekken zit, terwijl colitis ulcerosa juist begint aan het einde van het colon en dat groeit dan steeds meer uit. Bij Crohn zie je dus echt de losse ontstekingen en die noemen we skip lesions. Bij de ziekte van Crohn is de ontsteking over de gehele dikte van de darmwand, in tegenstelling tot colitis ulcerosa, waar alleen de mucosa wordt aangedaan. Bij de ziekte van Crohn zie je dus ook dat de ontstekingen helemaal door de darm heen kan gaan. En Als dat dan vastgroeit aan iets anders, een orgaan of een stukje verder in de darm of aan de huid in de buurt, dan kan er een fistel ontstaan, een gangetje. Ook kunnen er vernauwingen ontstaan doordat de darm littekenweefsel aanmaakt, dit wordt een stenose genoemd en kan ervoor zorgen dat de doorstroom moeilijker gaat of zelfs helemaal niet meer mogelijk is. Symptomen zijn pijn ter hoogte van de ontsteking, vaak dus rechtsonder in de buik, diarree, en bloed vermengt in de ontlasting. Door de verwoesting van weefsel gaat het bloeden en is er ook gewoon letterlijk minder darmweefsel over om water op te nemen. En dus zien we diarree en bloed. Ook kunnen er dus opnameproblemen bij komen, omdat de voedingsstoffen niet meer allemaal kunnen worden opgenomen in het lichaam. Hierdoor ontstaat gewichtsverlies en er kan bijvoorbeeld een bloedarmoede, oftewel een anemie, ontstaan door het gebrek aan voedingsstoffen. Bij de ziekte van Crohn kan je ook symptomen zien buiten het maag-darmstelsel. Het gaat dan om bloedarmoede, artritis, oftewel gewrichtsontsteking, huidaandoeningen zoals erythema nodosum, oogontstekingen zoals uveitis, en een ontsteking van de galwegen, die we primaire scleroserende cholangitis noemen. De behandeling bestaat met name uit ontstekingsremmers en afweeronderdrukkers. Ontstekingsremmers zoals corticosteroïden bijvoorbeeld budosunide of prednison, om een aanval onder controle te krijgen. En zo nodig ook aangevuld met immunosuppressiva, de afweeronderdrukkers zoals azathioprine, metotrexaat en infliximab. En verder heb je nog de chirurgische verwijdering van probleemgebieden, al zal dit de ziekte zeker niet genezen, want het zit immers ook op andere plekken. Daarom zijn we zeer terughoudend met operaties. Vind jij deze video's ook zo handig bij het leren? Dan is de Juf Danielle Academie zeker wat voor jou. Hier heb je toegang tot veel meer video's en je kan er oefenvragen maken. Aanmelden kan via www.juftanielle.nl. Bedankt voor het kijken!